Dit is de Moerat Exfoliating Cleanser. Het is een intensief reinigingsproduct die uh, maar liefst drie verschillende zuren bevat en een jojoba kooltje. Waarmee je de dode huidcellen weg kunt halen, je huid zachter en gladder aanvoelt en ook nog de, de celvernieuwing gestimuleerd wordt. Je nou, gebruikt hem eigenlijk uh, twee tot drie keer in de week. Een beetje breng je aan op het gezicht. Je masseert dat eventjes flink in, zodat het korreltje ook goed zijn werk kan gaan doen en eh, dan spoel je hem weer af. Nou, je zult merken als je hem hebt gebruikt dat je hij meteen gladder en stralender eruit ziet.